Het is me vanavond opgevallen dat op tv de Tweede Kamer veel groter lijkt dan in het echt is. Ik ben vandaag in de Tweede Kamer geweest. Ik vond het daar superleuk. Ik hoop dat jullie er ook snel komen. We blijven uit de Tweede Kamer hier met Angelo. Uh, ik heb met uh, Marit Pruitt gesproken. Hij is druk met, uh, uh, met berichten en het andere ding bezig. Het was heel erg leuk, alleen hebben we geen één minister gezien. Hallo, dit is Peer Wijssoff live vanuit de Tweede Kamer. Ik, uh, ik heb hier een vraag gesteld aan Jesse Klaver of die een instrument bespeelde, want ik vind het belangrijk dat kinderen muziek spelen. Dit was Peer, terug naar de studio. Ik sta nu in de Tweede Kamer en... Ja. ja, wacht. Nee, eerst ja. eerst ja. Het is een beetje gek dat Mark Rutte vandaag een blauw pak droeg oh. met, met roze schoenen. En een groene stropdas. Oh. Vandaag is het museumnacht en mogen, mogen we komen kijken. En, te, en het was vandaag echt heel leuk hier. Okay. En... En als je maar 18 jaar en ouder bent, dan mag je stemmen. Ik was in de tweede kamer geweest en ik zag daar allemaal stoelen. En ik heb heel veel stoelen gezien in de kamer. Stoelen. Vandaag heb ik geleerd dat je altijd mag komen hier naartoe en dat je. Je mag komen luisteren en zo. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door de Tweede Kamer. Ik heb ontdekt dat ik ben de minister van de Gouden Sterretjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.